Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers. De beste wensen en een gezond 2022. Jeehee. Goed, zondagmorgen, we zijn er weer. De eerste rondjes weer gelopen in het nieuwe jaar. Uh, ik moet wel meteen bij zeggen: het voelde vandaag uh, minder goed dan uh, van de week. Uh, ik heb uh, uh, woensdag en uh, vrijdag gelopen, afgelopen week. Uh, ik had die niet op YouTube gezet, omdat had eigenlijk over zondag praat gehad. Maar ergens zit ik er toch wel over te denken om ze nog eventjes op YouTube te zetten. Om de dood eenvoudige reden dat het gewoon leuk is. Meer niet. Meer niet. Maar het is vandaag gewoon, uh, ja, ik weet niet, het uh, viel een beetje tegen. De uh, tijd? Weet ik niet. Qua weer dat is goed. Prima, niks, uh, niks mis mee. Wat dan wel? Ik weet het niet. Maar goed, uh, misschien ook wel het feit dat je nu in één keer, drie keer in één week dit gaat doen. Uh, Een klein beetje met, uh, met, uh, met de dagen natuurlijk, feestdagen, uh, zoals gezegd uh, toch iets aangekomen, helaas, maar goed, maakt niet uit. En, ja, ik denk dat een beetje. Nou, morgen gaan we natuurlijk weer werken, dus dan komen we weer in actie. Uh, Hopelijk dat we morgen een positief uh, bericht krijgen vanuit het uh, dat we weer mogen gaan sporten, dat de buitensporten weer toegestaan mogen worden, dan kunnen we weer gaan voetballen, dan kunnen we weer lekker aan de gang. Ook dat scheelt natuurlijk. Hoe je toch het ook bent of keert. Dat is altijd, uh, altijd lekker, altijd goed, sporten. Nog steeds een beetje onbegrijpelijk waarom uh, we sporten uh, dat we dat niet meer mochten in de lockdown. We nog steeds een maffe keuze. Het zijn zo, daar hebben we allemaal mee te maken, helaas. En daar moet je mee omgaan, zeggen ze dan wel eens. Nou, het enige waar ik mee om kan gaan is dat ik dan toch ja, ga hardlopen. En dan bij het hardlopen, natuurlijk, ook de oefeningen. Voor de benen. Tijdens het lopen, natuurlijk de opdrukken en de dips die ik dan, die ik dan doe. Hierdoor rondje. Dus ja, op die manier probeer dan toch een beetje bezig uh, te zijn en te blijven conditie. Ja, worden we worden natuurlijk ook een jaartje ouder uiteindelijk. Maar dat gaat ook gewoon door. En uh, ja, ze dus moeten even gaan afwachten wat, uh, wat nou gaat worden na morgen. Naar de persconferentie wat we na 14 januari allemaal mogen. Of eh, nog steeds niet mogen. Ik, eh, ik hoop, in ieder geval, dat ze langs maanden in de gaten krijgen dat de Omicron wel besmettelijker is, maar niet, eh, niet eh, eh, eh, eh, dodelijker is, om het zo maar te zeggen. Maar dat gold uiteindelijk eh, ook voor de Delta-variant. Daar begonnen ze ook helemaal hyper uh, hyper, hyper, hyper uh, over te horen. De Delta-variant is uh, besmettelijk. Buh, buh, buh, buh minder door de doorgekomen zo ik dat we uh, kunnen meekrijgen dan uh, de allereerste echte daadwerkelijke corona besmettingen. dus ja en als dat uh, wat ze zeggen dat de omicron een uh, gemuteerde versie is van, uh, van de delta en dat die uh, eigenlijk alleen maar afzwakt en dat er dan daar weer een andere mutatie komt die dan ook weer afzwakt nou, dan houden we dadelijk uh, een uh, verzwakte corona over en dan uh, ja, zal alles weer gewoon normaal zijn gang moeten gaan hebben. Mag ik aannemen? Maar goed, daar zijn dan zo gezegd de wijze heren voor <coughs> die dat dan zouden moeten gaan bepalen. Maar het vast. Goed. Uiteindelijk we zijn weer thuis, we hebben het weer gehad, de zondagmorgen zit er weer op, tenminste qua lopen, de zondagmorgen praat je erop. ik zou in ieder geval zeggen, heb je deze video ook weer leuk gevonden, ik weet niet wat er met de rest is, maar goed, zullen we dat maar zien, in ieder geval een duimpje omhoog, even abonneer op de kanaal, dan zie je volgende week zondag weer terug en dan hopen we met wat meer info te komen natuurlijk. met betrekking tot het sporten, ik zou zeggen, ciao.